Ik ben Debbie, verantwoordelijke in het ProNail Center in Contig. Um, voordien was ik ook Product Development Manager hier in uh, en ja, Het is eigenlijk zo dat het commerciële, de sales, mensen helpen, instituten begeleiden, echt iets voor mij was en dat in combinatie met um, de kennis die ik heb opgebouwd bij productontwikkeling, dat leek mij echt de perfecte combinatie om um, dus te worden. Um, Waarvoor kan je allemaal terecht in een ProNails center? Wel, Wij begeleiden jullie um, doorheen de shop. Als je bij ons binnenkomt, gaan wij meteen starten met vragen te stellen, advies te geven. Wij proberen echt heel persoonlijk um, te gaan, te gaan uh, helpen. Ik denk dat ik spreek voor alle shopverantwoordelijken Als ik zeg dat wij ProNails heel hard in ons hart dragen. Wat dat maakt, dat wij de producten productensupergroep kennen, heel veel advies kunnen geven. Waarover gaat het dan allemaal? Wij gaan vragen stellen over welke diensten dat je in je instituut allemaal aanbiedt, welke behandelingen dat je allemaal doet. En op basis daarvan gaan we dan kijken welke producten dat je allemaal kan gaan gebruiken, wat er eventueel nog verbeterd kan worden, met welke producten je misschien nog struggelt en waar wij dan technisch kunnen bijstaan. Maar dat gaat ook nog veel verder. Um, we gaan ook gaan kijken wat dat je bijvoorbeeld vraagt van uh, prijzen in je instituut. Um, en dan, dan merken wij dat we daar de mensen ook wel nog enorm kunnen laten groeien. Uh, zo gaan we gaan kijken van hoe kun je je servicetijd bijvoorbeeld inkorten en op die manier meer geld verdienen. Maar ook mag je misschien ook net een beetje meer gaan vragen voor uw um, service die je biedt. Want um, ja, onze service is zo goed, alleen in het instituut zeker en vast, dat wij ook vinden dat daar correcte prijzen tegenover mogen staan. Wat doen wij nog als mensen um, struggelen bijvoorbeeld met uh, technische zaken? Dan uh, gaan wij daar met heel veel plezier die in. Wij gaan als shoppers zorgen dat wij al zoveel mogelijk vragen kunnen beantwoorden. Maar dat lukt niet altijd in zo'n korte tijd, ook niet om te kunnen kijken van wat loopt er juist mis. En daarvoor zijn nog altijd onze technische mensen er, die ons heel um, nauw bij staan. En die technische mensen, die kunnen wij dan bijvoorbeeld zeggen van wij, wij laten die een keer contact opnemen met het instituut. Um, en zo telefonisch te gaan helpen, maar de one-on-one -on -one bijvoorbeeld, kan ook zeker en vast. Wij gaan dan een afspraak maken in het trainingscenter of ter plaatse. Dat is allemaal mogelijk. Wat ook allemaal mogelijk is bij ons en waar wij echt in willen helpen, is producten leren kennen. Het leuke is dat als je bij ons komt, dat je de producten echt kan voelen, kan ruiken, iets eventueel kan uittesten. Wij hebben alles ter beschikking staan, dus dat is altijd mogelijk. dat altijd bij ons. Um, dat maakt het dat je veel meer een experience bij ons ervaart en dat je echt het gevoel hebt dat je de producten allemaal al eens kan testen voordat je keuzes moet gaan maken en dat vinden wij ook wel echt heel belangrijk. Um, het is uiteraard mogelijk om gewoon bij ons te komen shoppen maar ik had onlangs een klant en dat was wel heel leuk om te horen. Zij kwam binnen en ze zei van ik um, ben al lang niet meer langs geweest en is sorry daarvoor. Uh, maar ik heb echt mijn weg gevonden naar de online shop. En ik had zoiets van ja, perfect. Als jij um, daar voor alles terecht kan en jij weet wat je moet hebben, ja, dan mag je dat uiteraard allemaal via de online shop doen. En maar nu kom ik echt nog iets specifiek langs. Want ik wil het b beter leren kennen. En daarvoor heb ik graag wat meer uitleg. Ik wil ook weten, of dat, dat geschikt is voor mijn klanten of dat ik daar eventueel nieuwe klanten mee kan gaan aantrekken. En ik vond dat dus super leuk dat ze dan wel de weg naar ons, um, naar ons trainingcenter en naar ons um, Ooneelcenter vond. Wat ook, ook heel leuk is bij ons, is dat je alle kleuren van de nieuwe collecties en zo altijd bij ons live in huis kan Um, dat is ook wel echt iets waarvoor we merken dat de, de, de klanten tot bij ons komen. Um, zij willen echt in het echte keer kunnen kijken, past dat bij mijn cliënteel uh, en, en ja, gewoon het hele verhaal eromd ook uh, ervaren. Want wij bouwen dat altijd zo dat het helemaal bij um, de mode trends past en zo. en dan is dat wel heel leuk als ze dat verhaal ook meer hebben en ook kunnen doorgeven aan hun, hun klanten. Wat wij ook organiseren zijn demo-sessies. Die demo-sessies, dat, dat wordt dan begeleid door onze nagel die wij um, veel, veelvuldig in huis hebben, zal ik zeggen. Um, en die demo-sessies die worden zowel afzonderlijk gegeven, maar dat gebeurt ook op VIP uh, events, op open de deurdagen die wij organiseren. Elk seizoen proberen wij wel om onze klanten echt een keer tot bij ons te krijgen. En um, daar zijn er altijd demos. Voor mensen die dan hun grote droom nog willen maar waarmaken en echt nagelstilisten willen worden, maar helemaal nog geen ervaring hebben, die kunnen bij ons terecht in het trainingcentrum voor een basisopleiding tot nagelstilisten. Dat is altijd heel uitgebreid. Um, en wij doen ook nog nadien altijd een supergoeie follow-up. Dus na die opleiding gaan wij die klanten niet zomaar laten vallen en zeggen van. Begin er nu maar aan. Die follow-up vinden wij echt superbelangrijk en wij zien ook dat daardoor de nagelstylisten beter en beter worden en dat we echt goede nagelstylisten kunnen afleveren om zowel in een instituut te gaan werken, maar ook om echt als zelfstandige te starten met een eigen salon. Dus uh, ja, dat is enorm leuk allemaal. Maar daarnaast bieden wij ook nog voor onze professionals perfectie trainingen aan. Dus het is niet zo dat één keer dat je bij ons gestart bent, dat het dan stopt. Nee, je kan altijd verder opgeleid worden en verder begeleid worden. We zien dat er altijd nieuwe technieken zijn, dus daarin gaan wij mensen altijd wel bijschaven en verder gaan opleiden. Ben je zelf nog geen pro-neelspartner en zou je graag van start gaan in jouw instituut met ons handcare het foodcare gamma. Alles voor kunstnagels, eigenlijk een compleet totaalpakket. Je kan hiervoor mailen of bellen naar het Coneels Center, maar via onze Coneels website kan je ook een invulformulier invullen. Dat is geheel vrijblijvend en dan zullen wij jou contacteren om jou verder te begeleiden en van start te kunnen gaan met ons Coneels Gamma.